Nou, daar staat hij dan, mijn warme paradijs. Net voordat het gaat regenen. Ik ga snel naar binnen. En dan ga ik als het de droogste de warme erin doen. Nou, je ziet het helemaal rondom.